In deze video leg ik uit hoe een klasnotitieblok kan worden aangemaakt en wat er aan knoppen zit onder de tegel Class Notebook. Klasnotitieblok dus. De tegel vind je in ieder geval de startpagina van Office 365, hier staat hij. En via de App Launcher, mocht je op een andere plek zijn, dan staat hij of bij de tegels op de startpagina van je App Launcher en anders staat hij onder alle apps. Als ik op die tegel klik, dan kom ik op de basispagina van Klas Notebook. en dit is in wezen de plek waar ik mijn klasnotitieblokken kan beheren. Het bewerken van een klasnotitieblok gaat verder onder de knop OneNote, de tegel OneNote, maar het beheren werkt dus via deze tegel. Ik kan hier een nieuw klasnotitieblok maken. Ik kan leerlingen en studenten toevoegen of verwijderen bij bestaande klasnotitieblokken. Datzelfde geldt met deze knop voor docenten. En ik kan de notitieblokken die ik heb beheren, waarover zo meteen meer. Als ik een nieuw klasnotitieblok maak, dan word ik door de wizard door een aantal stappen geleid. En hier aan de linkerkant zie je die stappen. Je moet een naam geven aan je klasnotitieblok. Daarna krijg je een overzicht van wat er in het klasnotitieblok allemaal aanwezig zal zijn. Je kunt hier al meteen een docent toevoegen of meerdere. Je kunt hier ook meteen al studenten toevoegen, maar bedenk dan wel dat ze een leeg klasnotitieblok te zien krijgen als je dit meteen doet. Uh, studentenruimtes kun je ontwerpen, dus je kunt aangeven welke secties er in het notitieblok per student moeten staan. Je krijgt een voorbeeld te zien van wat het is en dan het eind als je op gereed klikt, dan krijgt elke student die je toegevoegd hebt toegevoegd of elke docent automatisch een link en worden alle notitieblokken aangemaakt. Ik ga even weer terug naar de vorige pagina. Bij deze tegel moet ik zelf een notitieblok kiezen. En in dat notitieblok kan ik dan studenten of uh, uh, st hele klascodes uh, toevoegen. Zodat zij in één keer uh, bij dit klasnotitieblok kunnen. Je ziet dat hier al één student staat en ik kan hier dus deze ook met de knop verwijderen. kan ik deze verwijderen en dan moet ik dan volgende klikken om dat allemaal door te voeren. Op het moment dat je een student verwijdert, kun je er ook nog voor kiezen, zoals je hier ziet, om de hele inhoud, dus het notitieblok van de student, ook te verwijderen. Doe je dat niet, dan kan de student er niet, weliswaar niet meer bij, maar heb jij nog steeds dat klasnotitieblok als een soort van archief achter de hand. Ik ga even weer één bladzijde terug. Docenten toevoegen werkt eigenlijk op precies dezelfde manier, dus die laat ik even niet zien. Notitieblokken beheren is nog wel interessant. Op het moment dat je daarop klikt, zie je een overzicht van alle notitieblokken die je hebt. En bij dit notitieblok kun je een aantal zaken hier centraal regelen. Zo kun je hier nog de secties die in het notitieblok van elke student zitten aanpassen. Met het portloodje kan je het een andere naam geven. Je kunt ook nog extra secties toevoegen en vergeet dan vooral niet op opslaan te klikken als je dat hebt gedaan. En meteen zit de sectie bij alle studenten in het klasnotitieblok. Je kunt de sectiegroep alleen docenten hier inschakelen. Daar kan je één keer op klikken en dat is hier al gebeurd zoals je ziet. Hier staat ingeschakeld. Dus dan heb je als uh, extra sectie een stuk waar jij en eventueel je collega's in kunnen werken zonder dat de studenten dat zien. Je kunt hier de samenwerkingsruimte vergrendelen. Als je dit schuifje naar rechts klikt, dan betekent het dat niemand van de studenten in ieder geval in de samenwerkingsruimte nog uh, iets uh, toe kan voegen of verwijderen. En hier kun je hem ook weer mee uitzetten. Verder kun je in de samenwerkingsruimte aparte machtigingen aangeven in het notitieblok. Uh, dat betekent dat je in de samenwerkingsruimte, ik zal even op klikken, in de samenwerkingsruimte een, uh, een sectie uh, moet kiezen. En uh, in dit geval uh, is er bijvoorbeeld een, een sectie tips en trucs. En als ik daar op het uh, portloodje klik, dan kan ik hier eventueel collega's of studenten aan- en uitzetten die in dit uh, stuk, deze sectie, dus mogen werken. Zo kan je in ieder geval dus groepswerk ook in de samenwerkingsruimte wat beter overzichtelijk maken. Zodat niet iedereen in elkaars werk gaat zitten werken. Verder is er nog een mogelijkheid om een koppeling voor ouders en voogden aan te maken. En zelf denk ik in het mbo is het ook handig om dit te gebruiken voor bijvoorbeeld BPV begeleiders in de praktijk. Die kunnen dan meekijken in het notitieblok van de student. Ik zal er even op klikken. Je kunt het notitieblok van een individuele student uh, kun je delen en daar moet je er dan eentje voor kiezen, bijvoorbeeld deze. De koppeling die ik dan ophaal, dat is dan de koppeling die je kan mailen bijvoorbeeld naar, uh, naar een ouder of, uh, of een BPV-begeleider en die kan dan in het notitieblok kijken. En datzelfde kan je ook doen met de inhoudsbibliotheek. Zo kunnen ze ook zien welke theorie jij in de inhoudsbibliotheek deelt. Ze kunnen er niet in schrijven, ze kunnen alleen maar kijken. Ten slotte staat hier ook nog een rechtstreeks koppeling naar dit notitieblok. En dat geldt voor alle notitieblokken die hier op een rij staan. Hier ik heb ik er weer vele. En overal is de link dus hier uh, apart nog neergezet. Die kun je als iemand het kwijt is uh, nog een keer naar iemand mailen. En dan uh, kunnen ze er meteen weer bij. Dat waren eigenlijk in het kort de vier tegels onder de tegel Klas Notebook. Uh, hoe een klasnotitieblok precies in zijn werk gaat, uh, dat laat ik in een andere video zien.